Kom, gaan we snel naar de wc. Niet in broek broekplassen. Dan weet ik niet wat ik moet doen. Kom, snel. Nou. Ik ben vandaag voor 100 dagen, 100 banen... pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf. Hey Elise, jij bent een pedagogisch medewerker hier. Klopt. Wat, uh, wat gaan we vandaag als eerste doen? We gaan vandaag als eerste even alles boven klaarzetten op de groep, mm -hmm. zodat als de kinderen komen, kunnen we gelijk lekker aan tafel. De kinderen komen denk ik zo meteen, rond kwart voor drie gaat de school uit. Hey, hoe hou jij nou precies bij welke kinderen er zijn? Hier staan alle kinderen op en die nou. klok ik in oh ja. zodra ze er zijn en dan wordt het groen. Pedagogisch medewerker, een, ik vind het een moeilijk woord, maar het zegt mij niet zo heel veel. Het houdt in dat wij opgeleid zijn om ook dingen te detecteren en, mm -hmm. en te zien bij kinderen, kijken waar ze behoefte aan hebben. Ja, ja we, we zorgen er gewoon voor dat ze happy weer naar huis gaan en uh, het leukste nog helemaal niet naar huis willen. Niks moet op de BCO, het is gewoon lekker vrije tijd. Ja, ze moeten alleen luisteren. Dat is wel handig. Ja. <laughs> ja. Als ze aan tafel zitten, laat ik ze eerst even lekker eten. Mm -hmm. Daarna ga ik iets van een leuk spel met ze doen. Uh, dan zie je een beetje hoe dat opvangen hier op de groep gaat. Op ja. het ja. eind van de dag is die uitdaging voor jou. En uh, mag jij die uh, activiteit Hele, leiden? Heel die groep gaan leiden. Okay. Yes, hoe <laughs> ben je erop gekomen om dit te gaan doen? Die puurheid van kinderen. Ja, dat was het. Toen ja. dacht ik: het. dit is het wat ik wil ja. gaan doen. Hey, en ben je nou nooit die kinderen beu of zo? Nee, eigenlijk uh, werkte de, aan... de vrolijkheid wel aanstekelijk hoor. Ja, want het ja. goed. <laughs> Doe ik het zo een beetje goed? Ja, leuk. Ja? Okay. Lieve kindjes, gaan jullie mee naar buiten? Jullie mogen alles even opruimen. En jullie mogen met mij wel mee naar buiten toch? Ik ga liever niet de weg op te rennen. <laughs> Alle hockey kindjes, gaan jullie mee? Komt-ie stoppen? Goed zo! Wil je niet met onze ons overslaan? Nee dus. Ik zit er echt te klullen met die... Kom, gaan we snel naar de wc. Niet je broek laten. Dan weet ik niet wat ik moet doen. Kom! Ik mis nog wat, kindjes. Het is echt een enorme chaos. Jullie staan al pas heel mooi in de rij. Kom op jongens. 1, 2, in de maat, anders wordt het weer kwaad. Nou, heb je allemaal lekker buiten gespeeld? Doei! Wow, die was hard. Mooi. Mijn vriendinnetje gaat er vandoor. Hey jongens, vinden jullie het leuk om ik zie, ik zie wat jij niet ziet te doen? Ja. Ik wil eerst. Ja. Oké. Okay. Oh, wait, Wacht even, wat zeg je? Mag ik al eten? Wat? Oh, mag je al eten? Mag je al eten? Mag wel al eten? Je mag wel eten. eten. Ik zie een gentje en de kleur is rood. Map. Nee. Hm. Paprika. Yeah. Yeah. Goed zo, Jint. Hè? Lonneke, dit is super. Is het een shirt? Jee, yeah, het was jouw t-shirt! Jij bent echt op aan het letten. Het is eigenlijk een super groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, je moet van kinderen houden dus. Creatief zijn, energiek, opletten. Ik heb alles van je gezien vandaag, je doet het allemaal. Dan gaan we de boel opruimen. Ja. Oh, ja. Bam!